en het verschil ertussen. Blijkt erg lastig te zijn, want ook in 6VWO komen dit soort dingen nog aan bod en verwisselen die 6V-leerlingen, eindexamenleerlingen, dus uh, die twee dingen. Let goed op, mitose, hebben we het al over gehad. Dit is een normale cel tijdens de interfase. In die interfase zie je geen chromosomen. De kernmembraan is natuurlijk intact, daaromheen zit het celmembraan. En die kern is homogeen, we zien geen structuren daarin de chromosomen gaan zich spiraliseren. En we zien in dit geval twee verschillende chromosomen zien we verschijnen. Twee homologe chromosomen, één van je vader en één van je moeder. En dat twee keer, want we zien hier twee verschillende chromosomen. Metafase, die chromosomen gaan in het midden liggen van de cel, trekdraden ontstaan. En tijdens de anafase worden die chromosomen naar de beide polen getrokken. Dan in de telofase zien we hier dat de kernmembraan weer begint te verschijnen. ontstaat een celmembraan die de cel door midden deelt. En dan houden we weer hè, twee cellen over, Twee identieke cellen. We gonden hier met één cel. Houden we daar twee cellen over, En die cel gaat daarin met de rest van zijn celcyclus. De G1-fase, de S-fase en de G2-fase. Voordat die dan weer terug begint bij af. En zich ook weer kan delen. Oké? Okay? Even um, onthouden dat een chromosoom, als ik die uitvergroot, ziet hij er zo uit. Er staat in twee chromatiden. Ze zijn identiek aan elkaar. Deze chromatiden is identiek aan deze chromatiden. Die worden bij elkaar gehouden door het centromeer. Het centromeer kan je ongeveer voorstellen als een stukje lijm Dus die twee identieke chromatides. Eén chromatide, twee chromatides. één chromosoom. Ja? Blijkt? Altijd lastig te zijn. Wat gaan we nu doen? We hebben dus nu normale lichaamcellen gevormd. Wat gaan we nu doen? We gaan een meiose bekijken en dan maken we geslachtcellen. Ja, spermacellen, zaadcellen in ons geval. Weer beginnen we met dezelfde soort cel. Ja, dat is de interfase. Ook weer de profase, denk je, ja, dat ken ik nou wel. Kernmembraan lost op. Metafase, die chromosomen die komen in het equatoriale vlak te liggen, maar. Nu moet je opletten, want nu zie je een verschil ontstaan. Op is er aan de hand? die chromosomen gaan tegenover elkaar liggen. En niet zomaar tegenover elkaar, nee. Als setje magisch, dit chromosoom en dat chromosoom, die horen bij elkaar. Dat zijn dezelfde soort chromosomen. Bijvoorbeeld allebei chromosoom nummer 1 en chromosoom nummer 2. De een heb je van je vader en de ander van je moeder. Of je het wil of niet. Die gaan tegenover elkaar liggen tijdens de anafase. Worden niet de chromatiden uit elkaar getrokken, zoals bij de mitose, maar de chromosomen worden uit elkaar getrokken. En dan houden we hier bij de telofase houden twee cellen over. En hier ziet de dus kernmembranen al verschijnen. En hier de nieuwe celmembraan verschijnt ook. Twee cellen houden we over. Met daarin nog maar de helft van de chromosomen, als dat we hier in het begin hadden. Dit is de eerste helft van meiose. Tweede helft. We beginnen dus met twee cellen teken alleen de bovenste cel, maar in de onderste gebeurt natuurlijk precies hetzelfde als hier in de bovenste cel. Ook weer profase. Kermembraan verdwijnt. Spiraliseren van de chromosomen. En nu zie je dat hier wel de chromosomen naast elkaar gaan liggen. En de chromatiden worden uit elkaar getrokken. Tijdens de anafase en de telofase staan weer twee cellen. Dus uiteindelijk hebben we een één cel 1 1-2-3-4, vier cellen gemaakt. Maar deze vier cellen hebben nog maar de helft van het DNA, als deze cel waarmee we begonnen. Deze cel hebben we nog maar één chromosoom per setje, terwijl het hier twee waren. Hoe schrijven we zoiets nou op? Hoe kunnen we dat nou makkelijk verwoorden? Nou, dat staat hier. Die meiose, meiose 1, dus deze bovenste balk, kan je onthouden als 2N, dus twee keer een setje chromosomen. In ons geval is die N23, wij hebben 46 chromosomen. 2N, 2 keer 23 chromosomen. Zorg voor 23 en 23. Dus twee cellen met N-chromosomen. Wat gebeurt er dan hier in de onderste rij? Nou, n chromosoom die zich ook weer in twee verschillende cellen... die ook weer N-chromosomen hebben. Wat is er dan bij mitose aan de hand? Nou, dat kan je hierboven al zien. Dat heb je vast al gedaan. 2N wordt 2N plus 2N. Let op, het is geen wiskunde. Het is geen vergelijking die we kloppend moeten maken... Het is alleen maar aan te geven wat er hier dan nou gebeurt. Ja? Dus 2N. 2N voor 2N. 2N hier deelt zich in twee cellen die N zijn. En hier deelt die N zich in ook weer twee cellen die N zijn. Hoe noemen we dit nou? Nou, N is haploïd. En 2N is diploïd. Dus 2N is diploïd. Die als in 2... En en wat zie je niet hè, dus, is Oké, okay? dus hier hebben we gewone lichaamcellen gemaakt en hier hebben we geslachtscellen gemaakt. Waarom nou zo moeilijk doen? Waarom nou zo moeilijk doen? Die en geslachtcellen maken. Nou, dat is dat je niet, hè? je moet natuurlijk in die spermacel en in die... ...eicel uh, de helft van het aantal chromosomen hebben. Anders zou je iedere generatie de hoeveelheid chromosomen verdubbelen. En dat is natuurlijk heel lastig. Dan zit op een gegeven moment die hele cel vol met chromosomen. En dan weet die cel ook meer wat hij moet aflezen en wat niet. Dus je moet eerst chromosomen verminderen met de helft. Om ze daarna als spermacel en eicel bij elkaar te doen. Is die eicel bevrucht door een spermacel? Dan hebben we dus weer één cel die 2N is. Wat gebeurt er Dan krijgen we eindeloos veel... Dotische delingen, ja. omdat die bevruchte eicel uit te laten groeien tot een baby die uiteindelijk geboren wordt. Ja, dus ook het vorige hoofdstuk, ja. voortplanting, heeft hiermee te maken. Hier maken we dus voortplantingscellen, slagcellen, hier maken we lichaamscellen. En we hebben ook al gehad, ja. een van de vorige, vorige stukjes, dat die mitose, die zou kunnen versnellen, voor bijvoorbeeld een kankercel. Dan krijg je veel vaker een mitose. Dan bij een normale lichaamcel. Goed. Mitose, meiosen, Hou ze uit elkaar. Ze lijken sterk op elkaar. Maar zijn dat natuurlijk niet. Um, nou, tot het volgende filmpje.